0502 RT 0502, kom eens uit voor het dossier over OCD52 Ja, kunt u even blijven luisteren de 0503 RT 0503, kom eens uit Info voor het dossier over reflect. Ja, graag bij, bij de Prio 1 richting de Karelstraat nummer 16 Veen gaan inbraak, heet de dat over Ja, we zijn de buurt twee en rijden het over Dat is vernomen, bedankt uit. Zo, inbraak inderdaad hè? Sorry? Inbraak inderdaad hè? Ja, klopt. Oké. Okay. Ik doe de weg even. Even kijken even de zittig Ik heb even alleen blauw aangezet hoor. Ja, dat is goed doen maar hier Bent gaan we ja, rechtdoor inderdaad. Oh, links, auto Ja ik zie het. Ga rechtdoor. En dan is er rechts is vrij. Links niet? Ja, ja links nee, niet nee, ook. Nee, links nu ook inderdaad. Hij ja, moet je toch opletten met alleen blauw. hier nog rechtdoor. Ga je recht door, rechts vrij, hoor. Ja. Kijk, samen met de 503, hè? Of? Ja, samen met 503 inderdaad. Pas op, rechts auto. Ja, links ook. Uh, even rustig gaan, even singelen. 503 te plaatsen. Nou, kijk eens aan. Toppie. Mooi. Uh, ja, rechts nu wel vrij. Ja, voor mij. Ja, ja naar die auto. Rechts vrij, ja. Yes. Dan gaan we hier links. Ja, links op. Top. Uh, vrij naar het kruising vrij. Dan gaan we hier weer rechts en links is vrij. Hier weer, weer links, rechts en voor is vrij. Ik heb blauw uitzetten. Rustig. Schiet op, ja. Is goed, ik zet blauw uit. Recht door, uh, rechts is vrij, ja. Als je snel bent, top. Nummer 7 pad, nee, top. Rechts vrij. Hier gaan we links langs en dan ga ik links af. En ja, dan is alles vrij inderdaad, en dan zijn we er bijna. Kun je uh... wel een plan van aanpak? Hier door, uh, uh, ja hier ja, rechts aanhouden, laat het zo zeggen. Ja, hier zo op hè? Ja, daar ja, ah. Hier ja. Rust, dat is dat goed, oké, okay, daar staat de motor al. Ah ja, toppie. Kun je hebben een plan van aanpak? Ja, we gaan eerst even thuis huis is hier links geloof ik. Ja, waar staan de collega's? 535C? 5-2. Waar staan jullie? Om de hoek. Een uh, stukje doorrijden, ik weet niet, Ja, jullie, ja, ja. Top, denk ik wel. Ah, ja, topie. Motor, kun je anders even op de hoek hier achter gaan staan, recht voor ons. Daar uh, is ook eventueel nog een uitgang, dankjewel. Heren, um, ik ga even de ja, persoon eventueel aanspreken en dan uh, gaan we anders gewoon uh, naar binnen. Ja, Tot we gaan gewoon? Ja, ik doe het even hier binnen via de auto. We hebben ja, daar ook nog top. een mega liggen. Hier spreekt de politie, het huis is omsingeld kom naar buiten met je handen omhoog. Je spreekt de politie, het huis is omsingeld, kom naar buiten met je handen omhoog. Ja, ik zag wel gordijnen bewegen, maar ja? uh, niet ja, hij heeft ons gezien in ieder geval, maar goed. even kijken of hij naar buiten komt. Ik had net even ingelezen, er was nieuwe informatie gekomen, uh, de bewoner is sowieso niet thuis, uh, bevestigde buurvrouw, die heeft gebeld, onbekende man binnen, uh, geen signalement van haar uh, gekregen. Geen wapens? Nee, onbekend. Oké, okay, check. Dan gaan we gaan met de handen bols naar binnen. Ja, is goed. Uh, geen uh, geen zicht van iemand die naar buiten wilt komen. Tegen ons? Ja. Vijf uh, We hebben nog niemand gezien. Hè? Wij staan uh, al even met ons handen te wachten. Goed. Ik denk dat het de enige ingang is. Dan gaan wij naar boven. Ja. Als jij, als jij uh, even bij onze auto kan gaan staan, dan kan je zo nergens in. Wie ik? Ja, graag. Dank je. Goed. Ready? Ja, op drie. Deur is open zie ik. Ja, sowieso. Ket op. Ja. Ja, Eén, let's go. Twee, drie. Politie! Politie, maak jezelf kenbaar! Politie, nee, hand omhoog! We hand omhoog! Oh, ga weg, man. Mes laten vallen! Mens laat vallen. neer! Waaper, wapen richten! Weg! Mes nee. laten vallen! Ja, rustig aan jongen, rustig aan Hand omhoog! Op je knieën! Goed zo! Omdraaien! Rustig aan, rustig aan. Goed ja. zo. Ja. Top. Collega Boeien. Ja, Daan, kan je uit mijn uh, rug komen? Ik heb mijn wapen weg, zal ik het niet raak. Ja, goed zo. 5 3 5, 5. Ja, 5-3G uh, recht. Ja, zal ik uh, het busje even voor de deur neerzetten? Dan uh, kunnen jullie hem naar beneden brengen. Ja, je hoort ons verschil waarschijnlijk al. Ja. Nee, we hebben hem uh, inderdaad gehouden. Ja, we hebben het in ieder geval aangehouden. Situatie veilig. Even ook komt er zo aan. Nou, meneer, we hebben aangehouden voor die inbraak. Ik ben niet onvoor verplicht. Hij heeft recht op een advocaat. Heeft u die? Nee, heb ik niet. Wilt u er een van ons krijgen? Ja, graag. goed iets minder strak? Nee. We gaan even naar het bureau meneer. Nou ja. U krijgt op het bureau ook een advocaat. Hij heeft twee geen bericht over. Ja, wij zijn uh, ter plaatse geweest, we hebben één persoon aangehouden in de woning. Met mes graag voor Rens, van uh, FO, uh, van onze kant op een recherche over. Ja, de FO en de recherche komt uw kant op 53 uit. Ja, ze maar. Goed. Wij rijden mee naar het bureau, dan sluiten we hem daar meteen even in. Ja. Even recht voorlezen, wat doen we naar het bureau? Nou, meneer heeft even recht om te zwijgen, alles wat u zegt kan en zal tegen u gebruikt worden in de rechtszaal. Je hebt recht op raad, man. raadsman, kunt u deze niet veroorloven? Dan wordt er eentje aangewezen door het openbaar ministerie. Het is juist begrepen wat ik heb gezegd. Nou ja, dat zal wel allemaal. Oké, okay, dan nemen we u nu mee verder naar bureau. Hmm, doe dat maar eens. bedankt. Zo, mooie arrestatie. Ja, is dat weer een uh, dader minder. Nee, juist wel een dader trouwens, maar... Top, neem hem naar buiten. Crimineel minder. Ja. Ik ga eens kijken of we een vrije cel hebben. Oh. Oep, sorry. Meneer, mag met ons mee lopen? Ja, ja, ja. Dan nou gaat mijn collega... ...u hier zo even fouilleren, of u nog spullen bij hebt. Gaan we even snel wat in het systeem zetten en dan maak ik alvast een cel vrij, ja? Ik zal de HV even inlichten. Ja, is goed. Zo, zo te zien hebben we er drie vrij. Dat is ook raar. Oh, hier zijn de achterste kunnen we pakken. Ik tref in, jongens. Ja, toppie. Goed zo, kom maar binnen. gaan handboeien handboeien af. Hebben jullie geen luxe recel? Nee, meneer. Oh. Wat er zo gaat gebeuren, we gaan de handboeien afdoen, we gaan de cel verlaten, we gaan de deur op slot doen. Um, dan komt de hulpofficier van justitie, die gaat dan met u praten, die gaat even kijken of het een, een, een, een juiste aanhouding was. En dan kun je ook zijn uw verhaal daarbij kwijt. Ja? Prima. Goed zo. Dus dus opbouwtcel, HVJ komt binnen zes uur bij jou. Ja, prima. Toppie. Zet u op slot. Yes. Goed werk, jongens. Dacht Dat het ik goed maar... Top Topie. Tijd voor koffie. Ja, ik, uh, ik stond er al lekker bij.